John en Andy. Go for it! Fijn, uh, fijn om hier te zijn. Fijn dat jij mij uh, zo fijn heeft aankondigde. en Leuk om jullie te zien. Uh, kijk even ja? goed in de zaal die we hier hebben. Ik zie een bekend gezicht vanuit Zwolle. Ik kom uit Zwolle. We gaan het vandaag hebben over van wereldproblemen en WordPress. Um, en ik heb er toegevoegd en een reisje tussenin. Want het is een beetje een, een, een, een, een mooie reis. Uh, ook mijn reis die ik ga beschrijven. Um, en daarin zijn allerlei bochten die we nemen. Uh, maar we beginnen bij de, de wereldproblemen. Maar eerst nog maar eventjes. Uh, Erik Joling, dat is mijn naam. Uh, ik ben tien jaar actief in de WordPress gemeenschap in de WordPress-wereld, eh, ondernemer, eh, webdesigner. Ik ontwikkel met name thema's voor, voor, voor uh, maatregelen klanten. voor klanten. Um, ik ben al lange tijd bezorgd over de wereld. Um, en dat doet ook wel wat met me. En 2,5 jaar geleden heb ik het weblokaal opgericht uh, met als doel uh, Duurzame websites voor een betere wereld. Dus een samenwerkingsverband uh, met een andere WordPresser. Ik heb mijn uh, huurwoning begin 2022 opgezegd, uh, dus ben ik op een bepaalde manier ook op reis gegaan. Ik liep tegen wat dingen aan, van wat ik dacht van ik heb ruimte nodig, ik zoek mezelf en ik zoek ook de wereld vanuit een gevoel van vertrouwen. En ik ben zo nu en dan activistisch bij Extinction Rebellion. Uh, wie kent hier Extinction Rebellion? Wie kent Extinction Rebellion niet? Nou goed, Heel in het kort, uh, wij, we zijn een beweging uh, die uh, activistisch zijn om, nou de klimaatverandering, uh, verliezen van biodiversiteit, om dat hoog op de agenda te krijgen, omdat uh, nou, we zien dat dat een, een zeer groot probleem is. Um, maar ik wil het eerst even breder aanpakken. Wereldproblemen. Um, het is een beetje een therapeutische sessie in het begin, um, ook voor mijzelf. Dus ik zal hier wel even een, een, een stadje doen. Um, de wereldproblemen. Ik heb soms het idee dat die wereldproblemen die er zijn, ik ben er best wel gevoelig voor in het nieuws. Die je ziet om je heen ook direct. Uh, overstromingen in Limburg, die onlangs zijn is de hittegolven, droogtes. Dus, dat die op mij drukken. En dat ik dan soms door mijn hoeven ga en ja, even even niet meer kan en het naast me neer moet leggen om die ruimte te kunnen hebben om daarover ja, te kunnen ademen. Um, jullie zijn hier ook naartoe gekomen deze presentatie. Um, ja, ook eigenlijk mijn medeleven ook wel een beetje aan jullie, omdat ik vermoed dat jullie ook wel wereldproblemen zien en je er ook wel zorgen over maken. Of je bent heel nieuwsgierig van welke wereldproblemen hebben we het over. Wie, wie kent het gevoel dat die last heeft of zorgen, wie maakt zich ook zorgen over de wereld? Kijk. Nou, ik zie allemaal, allemaal handen. Ja, daar ook. Dankjewel. Um, welke, welke, welke problemen maken jullie je zorgen over? Kernoorlog. Kernoorlog. Dat ja. Ja. Ja, lijkt mij nu op dit moment meest reëld. Mm -hmm. Dankjewel. Footprint voor mensen. Footprint? In, in, in welke context? Ja, denk consumeren. Ja. Yeah. Zonder... Over of een ofzo. En welke problemen zie je daarin? Um, nou ja, de, uh, weet ik weet niet veel bomen gekapt worden of wolken uh, uh, konden laten rijden vanop. een op. Zo'n winkel hoek zit. Dat soort dingen. Dankjewel. Ja. Zijn er nog andere? Yeah? De invloed van de multinationals. Hmm. Op voeding, medicijnen en uh, de hele. Ja. Ja, dus, dus de, eigenlijk hoe we als mensen met elkaar omgaan ook, en ook de... Dat wordt helemaal gestuurd en je hebt eigenlijk uh, heel weinig uh, invloed, denk je, tenminste, op, op die grote multinationals die eigenlijk zelfs uh, regeringen overleven. Ook... Ja, ja. Klimaat, heb je nog niet horen noemen? Klimaat, ja. ja. ja. in, in, in, in uh, ja. klimaat, als in... Uh, als in, uh, ja, stroomen, uh, hitte, uh, is niet zoveel gaan en het wordt niet beter als we niet iets... Uh, gaan ja. ja, ja. Sociale onrust. Ja, sociale onrust. Ja. Ja. En het hangt ook denk ik allemaal wel al een beetje samen met elkaar. De sociale onrust, de klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk of de multinationals die, die, die eh, nou ja, ook hun invloed uitoefenen. Nou, waar ik mij vooral zorgen over maak, eh, en dat wil niet zeggen dat die andere problemen er niet zijn, maar waar ik me vooral zo over maak, is klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Um, en dat haakt ook weer in met andere dingen zoals bijvoorbeeld de sociale onrust. Klimaatverandering. Ja, daar ga ik ook gewoon eventjes een klein beetje dieper op in. Ik ga het niet helemaal uitleggen, we weten het allemaal wel een beetje. Maar uh, we willen toch even kijken wat, wat is er nou eigenlijk. Uh, klimaatverandering, of zoals we ook kunnen zeggen, de ontrichting van het klimaat, uh, is, is de opwarming van het klimaat. En dat komt doordat we extra broeikas uitstoten die in de dampkring terechtkomen. Um, en die extra broeikas, kan CO2 zijn, methaan, uh, van alles. En dat heeft tot gevolg dat ja, het warmt op. Dit is een, uh, ja, eigenlijk een, een, een modellering van uh, wat er eigenlijk gebeurt. Elke verticale streep is een jaar tussen uh, 1860 en, uh, nee, of, en 2020, en um, het basisreferentie is um, 30 jaar, en het klimaat wordt over 30 jaar wordt het, uh, gemeten, en het basisreferentie is uh, 1970 tot en met 2000. Um, en ja je kunt zien welke, welke jaren koeler zijn, en welke jaren warmer zijn. En hier, deze, ik vind deze heel duidelijk, zodat dus je kunt zien dat het, eigenlijk de laatste, dit zijn de laatste 20 jaar, zie je dat er uh, onmiskenbaar een, een opwarming plaatsvindt. En uh, ja, we kunnen hier niet kijken nog, maar er zijn wel scenario's uh, en, en modelleringen die dit ja, uh, voorspellen of verwachten. En die zijn uh, zeker zo oud. Uh, deze, deze kun je trouwens vinden op, op showyourstripes.info. Uh, daar, daar kun je ook nog andere grafieken op terugvinden. Uh, dit gaat over de wereld, maar je hebt ook nog uh, die van Europa bijvoorbeeld. En ik schrok er onlangs van dat, uh, dat denk ik... Een paar weken geleden dat er in het nieuws kwam dat Europa al twee graden warmer is. De, de, de wereld praat je over gemiddelde van 1 graden gemiddeld gezien. Maar Europa lijkt dus al twee graden warmer te zijn dan um, voor de industriële periode. Ja, en de gevolgen. Jij noemde het ook al even: klimaatverandering is eigenlijk ook een soort van container iets uh, wat heel veel gevolgen heeft. Um, Ja, de, de, de, de aarde warmt op, of de, de atmosfeer warmt op, het klimaat warmt op en het heeft tot gevolgen eh, bosbranden, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, eh, voedselschaarste, wat ook weer teweeg maakt, die droogte, dus hittegolven, stormen, zwaardere stormen, eh, zwaardere stortbuien, eh, ik heb dik gedrukt de afname van biodiversiteit, daar kom ik straks even op terug, eh, Voedselschaarste, dus vluchtelingenstromen, armoede, hongersnood, oorlog en conflict, ja, ik gooi het er allemaal even in deze, deze vrijdagochtend. Uh, plus nog meer klimaatverandering door middel van uh, tipping points. wie Kennen jullie tipping points? Wie kent tipping points niet? nou Dat is, zijn dus eigenlijk door de klimaatverandering die, die, die ingezet is, onbewust, of die zich inzet. En, uh, ontstaan er eigenlijk processen waardoor er nog meer klimaatverandering ontstaat. Uh, bijvoorbeeld uh, het ontdooien van de permafrost. Uh, daardoor uh, komt er, gaan er waarschijnlijk hele grote vele de methaan vrijkomen, en die komen in de dampkring terecht, waardoor dus nog meer broeikasgassen uh, in de dampkring zitten en we nog meer klimaatverandering krijgen. En daar hebben wij als mensen um, weinig invloed op, dus dat is eigenlijk los van ons. Um, nog een voorbeeldje zijn uh, de ijslagen die bijvoorbeeld op de Noordpool uh, zijn, uh, als die smelten, wit ijs dat. Um, we kaast de zonnestralen sneller, dus het gaat eigenlijk weer terug de, de lucht in. Terwijl eigenlijk als het witte verdwijnt, dan worden, wordt er meer warmte opgenomen en dat komt dan ook wordt dan vastgehouden, daardoor ook de klimaatverandering doorzet. Ja, nou, dan hebben we er eentje gehad. Dan, uh, ga ik, ik heb hem niet gehoord net. Um, had iemand hem in het achterhoofd? Ja, ik zie een paar handen. Ehm. Um, ja, het haakt, hangt met elkaar samen, maar het is ook echt een, los, een losstaand iets. Afname van biodiversiteit. Biodiversiteit is het, de verscheidenheid van uh, planten en dieren, uh, om het zo maar te zeggen, op, op aarde. En er is, vindt momenteel een grote uitsterving plaats. En dat zijn, is een gedeeltelijke uitsterving in regio's, maar ook gehele uitsterving op de hele aarde. Um, ja, en dat komt door menselijke activiteiten. Dus aantasting van, uh, van leefomgeving, dus uh, land en zee. Uh, Directe exploitatie van, van dieren of, of, of planten. Dus jagen, uh, vissen, uh, milieuvervuiling. Dus nou ja, eigenlijk de troep die wij in het milieu achterlaten. Uh, Invasieve soorten. Nou, als ergens een nieuw soort komt, die kan de balans uh, nou ja, doorbreken, eigenlijk en daardoor kan een, uh, kunnen andere soorten moeilijker krijgen. En klimaatverandering. Wat, uh, waar heel veel dieren en planten dus ook moeite mee hebben om, om zich standaard te houden in alle veranderingen die, die plaatsvinden. Want zij zijn erop ingesteld. Net als ons eigenlijk. Ja, en ik vond dit, vind dit best wel schrikbarend. Um, tijdens mijn soort gaan er naar verwachting vijf soorten uit. Tijdens mijn presentatie sterven hebben we naar verwachting vijf soorten uit. Um, ja, en tijdens WordCamp 312 soorten. Planten of dieren heb ik het over. En die sterven in zijn geheel uit. En die zullen dus nooit meer op deze aarde rondlopen. Tenzij we misschien gaan klonen... Maar goed, dat is een hele heftige en een hele... Nou, daar wil ik het niet over hebben. 55.000 soorten in een jaar. Dus als we volgend jaar weer bootcamp hebben, zijn 55.000 soorten zijn er, uh, uitgestorven naar verwachting. En normaal, en de basisnelheid is 1 tot 5 soorten per jaar. Dus dat zegt al hoeveel... Ja, hoe de verhouding ligt en hoe schrikbarend het is. En de bron is... Uh, ja, IPBES, dat is een, een, een organisatie die zich bezighoudt met uh, ja, de, de biodiversiteit op Europees niveau, geloof ik. Ja, en dit heeft dus ook tot gevolg dat ecosystemen uh, verdwijnen en verarmen. Het, als het planten of dieren wegvallen die op elkaar aangewezen zijn, dan uh, ja, er wordt een ecosysteem wordt armer of verdwijnt helemaal. Goed, ja, wat heeft dat eigenlijk? Hè? We voelden het denk ik allemaal wel een beetje: het verliezen van, van, van, van diersoorten, het uitsterven, maar het heeft ook um, los van, van die intrinsieke waarde heeft het ook nog uh, heftige andere gevolgen. Dus de verarming van bodemkwaliteit. Dat als dieren, uh, planten als die wegvallen, dan uh, wordt de bodemkwaliteit uh, verarmd. Uh, voedsel en medicijns gewassen zijn ook natuurlijk ook gewoon planten die we, die we verbouwen. En als daar minder van beschikbaar komt, dan uh, kan er een schaal ontstaan, minder schone lucht nou ja, met bomen die bijvoorbeeld wat opnemen en vervessen. Water ook, uh, minder bescherming tegen weersomstandigheden, zoals droogte, warmte en regenval. En uh, plagen, zoals een ecosysteem uit zijn verband te raakt. Uh, nou, we, we hebben bijvoorbeeld met de eigen processierups gemerkt. Als het te homogeen wordt, dan zien bepaalde soorten zien een kans om te gaan boekeren. Uh, dat doen ze niet bewust natuurlijk. Maar ja, zij hebben ruimte om, om, om te om voor te planten, en um, er zijn geen natuurlijke jagers die, die daar tegen gaan. Nou, dan, krijg je, dan krijg je een scheve, scheve verhouding en dus plagen. En dan nog meer klimaatverandering, want als uh, bossen verdwijnen, uh, ja, dan is er minder, uh, zijn er minder planten om die CO2 op te nemen. Plus dus nog meer afname van biodiversiteit, want hier zit ook dus een, een soort van rollend effect in, dat als uh, ja, ik noemde het net al, als, als, als er een ecosysteem verarmt, dat dat een, een, een, een ja, probleem voor andere soorten teweeg kan brengen. Um, nou, ja, dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de voedselketen. Als een bepaald soort wegvalt en een ander soort iets hoog staat in de voedselketen, is er van afhankelijk. Dan heeft hij geen voeding meer, dus zal hij het ook moeilijk krijgen. En wij mensen staan in principe bovenaan de voedselketen, maar als alle soorten het onder ons moeilijk krijgen, ja, dan is het voor ons ook minder. En of we boven aan de voedselketen staan, is er natuurlijk ook wat over te zeggen. Um, goed, ik wil het nog even noemen Extinction Rebellion. He, ik we voelen het allemaal wel een beetje. Um, er zijn heftige problemen. En dit um, is de log van Extinction Rebellion. Ik ga er verder ook niet op in. Dat is een, een knipoogje. Maar mocht je daar uh, naar willen kijken, spreek mij later even aan of uh, kijk even op de website of op internet. Ehm. Um, ja, er zit een samenhang in. We hebben nu, ik heb nu de problemen een beetje beschreven. Uh, maar er zit een samenhang in tussen wat wij doen en ook, uh, ik heb het ook achtergezet, verborgen impact. Een aantal voorbeelden heb ik genoemd. Um, kleding, ICT, transport en voedsel. Maar er is van alles te bedenken. Uh, gisteren is ook al het een en ander genoemd uh, tijdens een paar talks. Uh, maar het heeft, alles heeft invloed op watergebruik, uh, landgebruik, uitstoot van broeikasgas uh, en vervuiling. Om maar even een voorbeeld te noemen van de verborgen impact, een spijkerbroek kopen. Een spijkerboek, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, dat door het te produceren, door het te verbouwen, het katoen wat erin zit bijvoorbeeld, 10.000 liter water wat gebruikt wordt. En ja, dat heeft, dat heeft, heeft flinke impact op gebieden waar ook al waterschaarste is bijvoorbeeld. Er worden chemicaliën gebruikt voor kleding, wat dus troep veroorzaakt. Een spijkerboek is ook 32 kilogram CO2, wat daarbij gepaard gaat. Uh, ja, het is, het is, een, het is een, een, een, een samenvatting eigenlijk van hoeveel het is uh, bij de productie van een spijkerboek. De ene spijkerboek is de andere niet. Of het biologisch wordt verbouwd, maakt dan ook weer een verschil. Maar het wordt. Uh, golfweg kun je het daarin samenvatten om er wat mee te kunnen om er beleid op te maken. Uh, en soms zijn er bij kleding ook slechte arbeidsomstandigheden. Wat is weer de sociale onrust veroorzaakt? En als die sociale onrust er is dan is er ook minder ruimte om aandacht te hebben op voor klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Want als jij het moeilijk hebt, ja, hoeveel ruimte heb jij er dan voor? Dat ik hier sta, dat is eigenlijk al best wel een... Ik prijs me gelukkig dat ik hier mag staan en dit mag vertellen, want ik heb de luxe en de ruimte om erover na te denken. Uh, ICT is gisteren ook al eventjes genoemd. Uh, we zijn... Um, uh, of het internet, als dat een land zou zijn, zou dat de zesde grootste uitstoter van de wereld zijn. Um, de aanschaf van een laptop, nou, ik, heb, ik schrok er wel even van, maar een aanschaf van een laptop is 330 uh, kilogram CO2. Uh, ik wil nog even eentje uitpikken, wat ik ook wel een heftig is, het transport en dat is vliegen. Um, een retourtje Bali, daar uh, wordt 400.000 liter kerosine uh, verbruikt. En 1 liter kerosine is ongeveer 2 kilogram uh, CO2. Dus moet je maar nagaan, dat uh, dat staat er gelijk aan ongeveer, want het is, uh, ik weet niet of het precies CO2 is wat stoten, maar het wordt ook nog eens direct in de atmosfeer uitgestoten. En dat heeft tot gevolg dat eigenlijk uh, 400.000 liter, ja, dat is, uh, is 800.000 uh, kilogram CO2 voor een retourtje Bali. Dus uh, ik noemde net al die, die spijkerbroek van 32 kilo uh, CO2, maar vliegen heeft echt een hele grote impact. het is natuurlijk niet, we, we kopen niet één spijkerbroek in een jaar. Je hebt meerdere kleding, dus dat telt ook wel op. Maar um, een vlucht is, um, ja, het kost gewoon veel, veel, uh, uh, het verbruikt veel CO2. Ja. ja, ik ga nog even, even, één stapje dieper. Um, ja, eigenlijk de samenvatting is denk ik, de balans is zoek. Uh, want wij, natuurlijk evenwicht, maar wij goed... ...op gedijen waar heel veel um, planten en dieren goed op gedijen. Want zij, zij, zij zijn zo ontstaan met dat evenwicht. Die zijn we in een rap tempo aan het uh, verstoren. En ik denk dat dat te maken heeft met ons verlangen naar groei en gemak. En dat we daardoor zijn daar doorgesloten. En dat raakt de hele natuur en ook onszelf. Maar, ja, wat, is, wat is daar de oorzaak? Ik kan dat ook bij mezelf gaan afvragen. Wat is, wat is de oorzaak van, van dat we dat doen? Want niemand wil... ...de wereldproblemen uh, die er zijn uh, veroorzaken. Niemand wil dat er zoveel dieren uitsterven of planten. En dat we uiteindelijk zelf ook geraakt worden. En al geraakt worden op dit moment. Ik denk dat de oorzaak is dat we te veel nemen, dat het zo samenvat, ...en dat we te weinig geven. En dat is um, ja, makkelijk gezegd. Um, maar door dat te doen, dan putten we de natuur uit. We putten elkaar uit en we putten onszelf uit. En dit geldt niet alleen... Uh, op, op, op de wereld aan zich, ik denk dat dat ook geldt in, in, in kleinere werelden in subsystemen uh, bijvoorbeeld ook wordpress uh, als, wij, als wij te veel uit de wereld nemen en te weinig teruggeven dan zal, dan zal de ecosysteem ook in elkaar gestort zijn. maar waarom? dat dat zo is en dat geldt, hoeft niet voor iedereen zo te gelden maar dat het in het geheel zo is waarom nemen we te veel, waarom geven we te weinig? Hebben jullie daar een antwoord op? Dat is kapitalistisch. Mm -hmm. Mooi om dat te horen. Ja? ja. Je, ziet, je ziet niet direct de, de impact tussen wat jij doet en hoe het dan in de globalisering zeg maar, zit, de hele wereld. Dat is de ellende. Oh, ja, goeie. Dan is het ook veel te makkelijk om iets te doen, want je, je hebt niet doorgevoerd zit. Ja. Ja. Goed, een mooie invalshoek. Er zijn ook een hoop mensen die het willen weten. En die willen ook doen wat de Buurman doet. Ja. Ja. Mm -hmm. yeah. I don't know the Dutch word, but in German it's Gier. Gier. Heeft iemand een idee wat dat uh, zou zijn? Gierig. Gierig. Gierig. Uh, I want greedy. Yeah. Selfish? Yeah. Greedy. Greedy. greedy oh. selfish. I want to Egoïstisch. Ja, more and more. ja, dat is ook wel een beetje. Money. Ja. Ja. Grenzenloos, zeg maar. Sorry. Ja, ik denk dat het niet slecht bedoeld is van iedereen, maar dat het gewoon is op zoek lijkt naar geluk of voldoening of wat dan ook. En dat je denkt dat door soms je daar gelukkig mee te maken, terwijl het net ja, niet is en dat is niet stopt. Yeah. Yeah. En dat je net met geven wellicht meer voldoening en, um, ja ik weet het. Dankjewel. Ja. Oh ja. Ja, nou, ik had ook nog al iets. Als je kijkt naar uh, met, met, met computers en met tele, iPhones of, of, of Samsungs. Iedereen wil het, het nieuwste van het nieuwste hebben, en ook met de laptop. Ja. Op een gegeven moment is en de hardware wordt zodanig gemaakt dat je weer, de volgende keer weer een nieuwe moet kopen. Ja. Als dat nou van meer dus je meer naar hergebruik toe gaat van computers, dan zou ik dat een stuk schepen. Dankjewel een gegeven, misschien nog? Wauw, ja, fijn. Nou goed, dat, uh, dat is een mooi opstapje. Um, want ik denk dat het te maken heeft met een onderliggend gevoel van tekort. Dus dat we het gevoel hebben dat... Uh, <coughs> dankjewel Wendy. <laughs> um, nou, ik herken het bij mezelf, als ik moe ben bijvoorbeeld, of als ik me onder druk gezet voel, dan, uh, dan wil ik dat niet voelen, dan wil ik anderen... Dan wil ik Iets leuks doen, dan wil ik iets lekkers eten. en uh, Terwijl ik eigenlijk, ja, nou, ik voel dan een tekort. Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat er zit een tekort onder. En we zien het niet, maar we willen het ook niet altijd zien. En al, om, door het te zien, het is ook niet makkelijk om het te zien. Ik bedoel, hoe kun je functioneren als je, als je elke je minuut nadenkt over, over die wereldproblemen? Maar ja, misschien niet alleen over wereldproblemen, maar over het gevoel tekort te schieten. Dat kan het ook al aanzwengelen. Ja, ja. ja, ja dat is ook... Nee, ja, klopt. Je hoeft niet eens de wereldproblemen in ogen oogenschouw te nemen. Ook gewoon het gevoel dat je, dat je, dat, dat je gewoon tekort hebt. Um, ja, een klein voorbeeld bijvoorbeeld. Um, nou ja, ik liep uh, uh, bij het voorbereiden van deze presentatie uh, vorige week. was was een latertje geworden. Ik was moe. En... Uh, ja, ik liep meerdere keren naar de kast toe, want ik was even bezig. En ik liep me naar de kast toe en ik pakte chocola. Maar ik weet ook op basis van, nou ja, over de presentatie, maar ook op basis van de dingen die ik lees, dat de chocola ook een heftige impact heeft op water. Dus een 100 gram chocola is 1000 liter water, wat verbruikt wordt ergens. Dus dan denk ik, oké, okay, ik weet het, maar ik heb het nu nodig, want ik voel, ja, ik voel het tekort. Ja, de mensen die echt in tekorten en aan armoede leven... Uh, die hebben uh, voorkomen uh, legitiem uh, behoeftes en uh, kunnen die tekorten uh, moeten ook aanvullen. En het uh, blijkt het ook te zijn dat als je kijkt naar de voetafdruk van die mensen, dat die uh, vele malen kleiner zijn dan van uh, de rijke mensen die overal heen vliegen, zwemmen, zwembaden ja. en normaal alles maar op. Dus je kunt ze ook niet klaar in. Het is ook helemaal niet erg om je tekort aan te vullen. Ja. Dat is juist goed om voor jezelf te zorgen. Ja. Het wordt pas erg als je het uh, gat wil vullen wat je eigenlijk emotioneel hebt. En dat je daar uh, altijd meer, meer, meer. En hoe meer je hebt, wil je ook steeds meer. Dat is gewoon een uh, wetmatigheid. Ja. En, uh, ja. en daar ook als je bewust wordt van wat jij net zegt, impact op uh, een chaparaatje, uh, van uh, als je eenmaal weet, dan kun je er ook veel beter uh, tegen verzetten. Ja. Dus het gaat ook vooral om bewustwording van al deze dingen. Ja. Ja, dat, dat geldt ook voor mij. Uh, ik, ga nog, ik haak nog even in op, uh, op de kapitalistische samenleving, het ik ben blij dat je dat je benoemde. Um, ja, het is eigenlijk, er wordt in onze, in onze economie, uh, in onze samenleving die kapitalistisch Inge, wordt ook veel verteld dat we niet goed genoeg zijn. Uh, Koop dit. Hè? Er wordt reclame gemaakt. Je bent maar niet... dat is de grondslag van kapitalisme. Je kan, niet iets kapitalis je kan niet steeds meer geld verdienen als mensen denken... ...oh ja, het is eigenlijk wel goed zo. Ja. Dan, dan, niet dan, niet dan, daaraan. Heb, dan verkoop je niks ja. namelijk. Ja, het ja, ligt, ligt eraan wat je wil verkopen natuurlijk. Um, als, als er een legitieme behoefte is en je wilt erop inspelen... ...dan kan dat natuurlijk. Uh, maar je kunt niet op meer, meer, meer inspelen. Dat nee. klopt. Maar ook dat, dat de lat eigenlijk om te bereiken zo hoog is, ja. of wat u überhaupt realistisch bent. Dat is het Nederlandse cijfersysteem, je hebt, je hebt tot een 10, maar het is onmogelijk om dat te halen. Dus eigenlijk elke keer streef je er maar naar, terwijl het eigenlijk niet te bereiken is. Wauw. Ja, dankjewel. Nou, ik heb nog een paar voorbeelden. Um, als je niet succesvol bent, dan, ben je jezelf, dan heb je dat aan jezelf te wijten. Um, jezelf onderscheiden ten opzichte van de ander, dus uh, hè, om te concurreren, dus je wil je jezelf laten zien, dat zien we ook op social media veel. Um, en als jij dat dan weer ziet bij de ander, dan creëert dat ook zo'n opbieden tegen elkaar. Laat me gewoon mezelf zijn. Maar dat is toch ook heel menselijk. Dat is zeker, dat bewijzen we. Ik denk dat het ook in de binnenlanden van uh, nieuw nieuwe komt. Of dat... is uh, dat hetzelfde. Uh, dat geloof ik wel, ja. Hoe los je dat erop dan? Maar dat denk ik misschien dat mensen de misschien dat er een andere, andere streven is, een streven naar tevredenheid in plaats van een streven naar materialistisch hebben. Er staan vrouwen op pot. in de paar, dat is, dat is een nieuw genoeg nee, okay. nou, Ik denk wel dat het menselijk is inderdaad, dus ik bedoel, ieder mens kent het ook wel, uh, dat, dat je denk ik uh, een tekort voelt en meer wilt. Het is niet, ik bedoel, dat, dat, ik vermoed dat dat onder, onder, in iedereen wel zit, min of meer. Je wilt meer nemen en je hebt minder te geven. Maar hoe komen we er vanaf? Eh, wat is de oplossing? Ja, ja, ons. Hoe nou, we daar, komt het, daar komt het. Nou, ik ben er voor mezelf best wel een bezig. Ook die wereldproblemen die, die op mij drukten. Waarvan ik ook het gevoel had ah, ik wil, het, wil ze verbeteren. Ik wil ze helpen. Maar het schiet niet op. Ik schiet tekort daarin eigenlijk. En eh, toen kwam eigenlijk voor mij ook een soort van... Nou ja, Eureka moment. Dat is... Je bent goed zoals je bent. En als ik gewoon ook hier al naar kijk, moet je kijken wat voor wonderlijke wezens we zijn. We, we kunnen hierover praten. We kunnen bewegen. Als we ons verbonderen over wie we zijn en als we tevreden zijn met wie we zijn, dan verdwijnt plotseling ook die, dat tekort wat in ons leeft. Waarom zou ik eh, zo... Eh, je hebt een keer een mooie talk gegeven in, in Zwolle, weet ik nog. Waarom zou ik dat ook zo mooi moeten kunnen doen. Waarom zou ik jaloers op jou zijn? Ik ben goed zoals ik ben. En eh, dat gaf mij zoveel rust, die, die, die houding voor mij. En ik denk dat dat voor, voor iedereen eh, min of meer zou kunnen zijn. Welke route je dan ook wil nemen. Eh, voor mij is dit zo simpel, eh, maar het geeft je de ruimte om te geven. En dat kan, je kunt het, eh, dit kan... Via geloof, via boeddhisme. Ik heb zelf een instap via ik heb een christelijke achtergrond. Maar ik heb het ook via het boeddhisme heb ik dit verkend. En wordt dit ook, dat gaf mij dit ook. En het tweede gevoel is, we zijn samen. Dus waarom, je wil jezelf onderscheiden, maar als je denkt, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Als we samen zijn, dan, als je dat gevoel hebt, dan kunnen we ook samen zijn. Dan hoef ik niet mezelf te onderscheiden, dan hoef ik niet te concurreren. Jouw geluk is mijn geluk. En dat is zo'n gedachtenwisseling. Um, het heeft er ook ervoor gezorgd dat ik hier nu kan staan om dit te vertellen. Want ik had constant het idee van, oh, ik weet niet of, ik, of jullie het wel willen horen wat ik te zeggen heb. Maar ik heb wat te zeggen en ik mag het zeggen en jullie mogen luisteren. En jullie zijn ook mensen, ik ben ook gewoon een mens. Ja, nou, ik, heb, ik vind WordCamp daar ook wel een mooi voorbeeld voor. Want ik denk dat het hier heel erg gestimuleerd wordt, die openheid en die, die inclusiviteit. Als ik nog een voorbeeldje herinner, ik was in, in WordCamp Europe, dat was in Parijs. Ik weet niet hoe lang geleden dat alweer was. En er was een, een jonge ondernemer kwam binnen, dat was, ik weet niet precies hoe ik dat wist. Maar ik hoorde van dat hij meerdere werknemers onder zich had... En ik kreeg echt een gevoel van, wow, zo ver ben ik niet. En uh, wat heb ik nou bereikt? En toen kwam ook een, een soort van omslag van, wow, maar waarom zou ik het hem misgunnen? Wat, is, wat, is mijn, wat, wat, wat, wat doet het met mij dat hij succesvol zou zijn? Ik weet helemaal niet of hij gelukkig is überhaupt maar ik meet er even een stukje succes aan hem. En daarmee meet ik mezelf ook af. Maar als ik het hem gun, dat geluk, en als ik de ander dat gun, dan gun ik het mezelf ook. En... Ja, de wereldproblemen, als ik daar ook weer even terugga, vanuit juist nu hebben we dat gevoel van tekort, is heel magisch verdwenen. Ja, we leven hier nu in een, in een, in een zaal met volledige volwaardigheid en verbondenheid. En dan eh, heb je ruimte om te kunnen geven wat je kunt missen. Eh, je kunt minderen wat niet nodig is. Er werd net al even genoemd van eh, mensen hebben een, in, in andere gebieden waar ze misschien meer in armoede leven. Haven uh, hebben legitieme uh, behoeftes, wat dan ook legitiem hierin mag zijn. Maar als je het gevoel hebt van ik heb genoeg, dan uh, kun je minderen. En uh, ja, je talenten en vreugde delen. Als je het gevoel dat je goed genoeg bent, als je denkt van yes, ik, ik, ik, ik doe het toe, um, dan is het leuk om je talenten en je, je, je vreugde te delen en dat geef je ook door. En het hoeft ook niet te groot, we hoeven, niet, we hoeven ook niet uh, in één keer ons, uh, de wereldproblemen op te lossen, dat gaat ook niet gebeuren. Dus, maar juist, ik denk dat juist die grondhouding zorgt ervoor dat we stap voor stap aan een, aan een, een mooiere wereld kunnen werken. En als ik dit koppel aan uh, WordPress bijvoorbeeld, ja, aan nou, WordPress vind ik de open source waarde prachtig. Dus het, de openheid, uh, het delen, het samenwerken. En... Um, ja, ik denk dat WordPress ook nog eens een keer uh, heel erg versterkt is van wees wie je bent en doe, vanuit daaruit doe je ding. Uh, je kunt leren, je kunt je talenten bijdragen op allerlei manieren aan de software. Maar ook, ook dus aan de gemeenschap, um, door meetups te organiseren bijvoorbeeld, of door gewoon het gesprek aan te gaan. Uh, mensen te zien voor wie ze zijn. Aan de software kun je coderen, uh, als je dat leuk vindt om te doen. Als je het niet leuk vindt om te coderen, stop er dan alsjeblieft mee en uh, ga iets ga doen wat je leuk vindt. En uh, dan kun je bijvoorbeeld design gaan doen als je dat het leuk vindt, uh, marketing, uh, documentatie, uh, vertalen. Er, er zijn van allerlei rollen eigenlijk die je kunt hebben om, om bij te dragen aan WordPress. Of de, nou, ik vind, de missie vind ik ook krachtig aan WordPress, Is dus uh, mensen de ruimte geven uh, om hun stem te hebben op het internet. Um, ja, dus we zien ook in de WordPress-wereld dat er wel een soort van spanningsveld is, denk ik, tussen het commerciële en het, uh, het, het, het, het individuele, het, het vrijwillige. Um, ik, vind, ik vind het, um, ik denk dat het voor, voor het WordPress-ecosysteem belangrijk is dat, we, nou ja, dat het in balans blijft. En 5 for the Future-programma, dat is ook in het de dus werkgezet. dat zou het kunnen kijken, um, ja, geef 5% van je tijd inzet uh, of omzet uh, terug aan WordPress. En op die manier kunnen we het ecosysteem gezond houden. Ja, en WordPress in relatie tot de wereldproblemen. Nou, we hebben gisteren al een aantal talks gehad van Joost, van Theo, van Jerome, die heb ik helaas niet gezien. Websites duurzamer maken. Nou, dat kan technisch. We kunnen onze websites technisch verbeteren, zodat ze minder data verbruiken, zodat ze efficiënter zijn en minder energie verbruiken. Gebruiksvriendelijker, zodat mensen makkelijker een weg kunnen vinden. Uh, maar we kunnen ook denken aan, uh, aan de apparatuur eigenlijk die, die, die, voor, die gebruikt wordt. Dus de, dus de, de datacentra, de, de service, maar ook uh, die laptop die ik gebruik. Uh, heb ik een nieuwe nodig? Je noemt het al. Heb je elke keer een nieuw, nieuw apparaat nodig? Ja. En een apparaat heeft best wel veel impact als je daar een nieuwe voor aanschaft. En als je een nieuwe aanschaft, denk aan recyclen bijvoorbeeld. Ja. Uh, nee, wat ik zelf met, met mijn onderneming het uh, heb gedaan is ook... Ja, richt je op, op, op, op, op, op uh, organisaties die zich ook met duurzaamheid bezig houden. Want als, dat zijn mijn waarden. En daardoor heb ik een vele betere klik met organisaties met wie ik werk. En dan kunnen we samen kunnen we aan de gang gaan. En het gesprek aangaan in de gemeenschap. en Ik, vind het, ik ben heel dankbaar dat WordCamp uh, heel veel ruimte biedt uh, tijdens deze conferentie om duurzaamheid uh, en uh, ja, goed omgaan met elkaar, goed omgaan met de wereld, om, om dat een podium te geven, zodat we het gesprek aan kunnen gaan. En niet elk gesprek zal direct veel uh, impact hebben, maar wie weet is het een zaadje wat, wat zich ontpopt over een jaar. En daar heb ik vertrouwen in. En daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.